Ik ben Sander Terphuis. Ik sta voor de Partij van de Arbeid op de Europese kandidatenlijst op plek 11. Ik wil mij in Europa gaan inzetten voor homorechten. Voor homorechten, dat betekent dat zij gelijke rechten en vrijheden moeten hebben in alle Europese landen. Ze moeten bijvoorbeeld kunnen trouwen als ze dat willen, met wie ze willen. En ze moeten kunnen zich bewegen in vrijheid en veiligheid. Het kan niet zo zijn dat ze in sommige landen van Europa, homo's en lesbiennes, in elkaar worden geslagen... Of dat ze eh, angst hebben vanwege hun seksuele geaardheid. Discriminatie van die mensen van homos, lesbiennes is, wat mij betreft, ook uit den boze. Daarvoor moeten we strijden. Daarvoor moeten we onze inzet leveren. En daarvoor wil ik graag naar Europa. Dank voor uw steun.